Ik ben Mark, 40 jaar oud en woon met vrouw en twee dochters hier in Utrecht. Ik ben al vanaf mijn studententijd lid van D66. Eerst als bestuurslid van de Jonge Democraten en nu als lid van de Provinciale Staten Utrecht. Bij de volgende Provinciale Verkiezingen wil ik graag jullie lijsttrekker zijn. Utrecht is een mooie provincie waar we een goede balans tussen landschap en verstedelijking hebben. Mensen willen hier graag wonen, leven en werken. Op dat succes wil ik graag voortbouwen. Gezonde groei... Voor bruisende steden en kernen in een groene omgeving. Ik werk als adviseur ethiek, integriteit en vertrouwen en hecht daarom aan de kwaliteit van ons bestuur. Voor de fractie wil ik gaan voor diversiteit, lef, innovatie en samenwerking met gemeenten en samenleving. Luisteren is de belangrijkste vaardigheid van een politicus en voelen wat mensen bedoelen. Als democraten moeten we steeds opnieuw met een frisse blik naar buiten kijken en de verbinding met mensen zoeken. In 2019 kunnen wij de grootste worden. Wil jij? Een groen, innovatief en inclusief D66? Stem dan op mij als lijsttrekker voor de provinciale verkiezingen. De campagne voor 2019 begint wat mij betreft nu. Doe je mee?